Vijf YouTube struggles. Whoa. Op de wie? Nice strike, strike. strike. <laughs> hey. Jo, ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben stilte Gaan we een video kijken van Lucas? Ah, van Lucas! Ja, die heeft een YouTube-kanaal. Ja, niet we Jobsen kopen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet. hoeft niet. Oh ja, gewoon om het nee, bekijken hè? nee, nee, nee, nee, nee, oh, ja, En klaar. Wauw. Kijk hoe fascinerend deze sok is. Maak er een video over. Jong mensen, vandaag ga ik het hebben over de sok. De laatste struggle gebeurt vaak bij vlogs. Yo mensen, ik ga vandaag een beetje vloggen. Dan heb je zo'n cool shot opgenomen, maar dan moet je ook nog teruglopen. En wacht, wacht! Terwijl je dat shot maakt. Dat je wegstapt, kan je camera plots gestolen worden. Wat is dit nou voor een camera? Hm. Nou, ik pak hem mee. Hey, hey. Hey. Ik heb de camera van Gevels gestolen. Gaat fout. Gaat fout. Hé hey, mijn camera, vind mijn camera. Ik ben niet de enige die frustraties heeft met YouTube. Maar Lucas, waarom staat er in de titel mijn kanaal wordt verwijderd? Is dit weer zo'n typische clickbait video? Nee, kijk, deze mail heb ik ontvangen. Zet maar een pauze of zo om op je gemak te lezen, boeien niet. Zoals je kan zien staat er zo ja in blauw, en daarop kunt je klikken en dan komt je uit op mijn site en bla bla bla. Maar klik niet op die ja, want dat is een virus. Dat is een fucking virus. Mijn kanaal wordt helemaal niet beëindigd. Voor alle andere YouTubers die die mail ook gaan krijgen, klik niet op ja. Niet doen. Die mail is pure bullshit. Ik bedoel, kijk eens naar dat e-mailadres. Dat zal zeker van Google zijn. Maar dan is er nog maar één ding dat ik zou willen zeggen. En dat is tot later. Doei.